Hoi, ik ben Rick. En ik ben Sjereen. Wil je aan kick-ass werken voor de wereld van morgen? Dan ben jij op de hbo-opleiding technisch natuurkunde helemaal op je plek. Als technisch natuurkundige lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Voordat bijvoorbeeld je satelliet de ruimte in wordt geschoten, moet je eerst vooraf weten of alles werkt. Door middel van geavanceerde computermodellen en experimenten geef jij je collega's zinnig advies waarmee zij aan de slag kunnen. Aan het begin van de opleiding neem je de belangrijkste onderdelen van de natuurkunde onder de loep. Wat je leert in de collegebanken ga je direct toepassen bij ons in het lab. Met technische natuurkunde gaan theorie en praktijk hand in hand samen. Gelijk doorpakken dus. Gelukkig krijg je intensieve begeleiding van docenten die weten waar ze het over hebben. En je helpt elkaar natuurlijk, tijdens de projecten of gewoon tijdens de lunch. Tijdens je studie mag jij je hersenen kraken over hoe we straks alle elektrische auto's tegelijkertijd moeten gaan opladen. Eén ding weten we zeker, ons huidige stroomnet gaat dat niet trekken. Jij onderzoekt of een smart energienetwerk een oplossing biedt. En wat dacht je van supersnel en toch milieuvriendelijk reizen? Een Hyperloop wordt tot één van de mogelijkheden. Met 1000 km per uur reizen je in een half uurtje van Amsterdam naar Parijs. Hoe kom je met zo'n grote snelheid tot stilstand? En hoe zorg je ervoor dat de reis voor de passagier comfortabel verloopt? Met dit soort natuurkundige vraagstukken ga je in ons lab aan de slag. Waar kun je later werken? Nou, met jouw kennis van nano- en kwantumtechnologie help je als procesengineer mee om nog efficiënter computerchips te produceren. Ook kan je jouw vaardigheden inzetten als data scientist bij verschillende bedrijven of instellingen. Wil je liever de bouwwereld in? Dat kan natuurlijk ook. Met jouw praktische kennis van de natuurkunde help jij ingenieurs met modelleerprogramma's om bijvoorbeeld in de toekomst steden in de zee te bouwen. Of duik gewoon de ruimte in! Met Technische Natuurkunde zijn de mogelijkheden eindeloos. Wil je meer weten over de opleiding Technische Natuurkunde? Kom dan naar de Open Dag.